Hey, ik ben Boukje Kanaan en uh, dit is alweer video 7. Um, om je sterk, bedrijf sterk te maken en uh, zorgen dat je um, je hoofd boven water houdt in onzekere tijden. Ja, je zag mij zo net springen op de trampoline en dat doe ik wel vaker, omdat het uh, belangrijk is voor je immuunsysteem. Ja, dat zou je misschien niet denken. Maar als je op een trampoline springt, dan heb je daar je balans voor nodig. Nou, om dus uh, meer weerstand op te bouwen, bouwen, heb je een goede balans nodig. Dus uh, hoe grappig dat het is, dat alles, alle sporten eigenlijk die je doet, waarbij balans nodig is, uh, die zijn dus ook heel erg goed voor je weerstand. Waarom? Omdat je hersenen en je lichaam heel erg moeten samen gaan werken. En uh, lichaam en geest is nou eenmaal uh, ja, één, uh, kun je eigenlijk niet van, los van elkaar zien. En daardoor is het dus ook heel erg goed voor je immuunsysteem. Nou, het kan natuurlijk zijn dat je helemaal geen trampoline thuis hebt staan. Dus uh, wat doe je dan? Uh, een hele andere tip, want iedereen heeft uh, als het goed is wel een douche in huis. En koud douchen is ook heel erg goed voor je immuunsysteem. Als je wel eens naar de sauna bent geweest, dan weet je hoe belangrijk het is om na warmte ook kou te pakken. Dus die afwisseling en die boost aan je lijf te geven. Daardoor gaat het bloed enorm goed stromen. En uh, zo douche ik iedere ochtend, alleen daar ga ik geen filmpje van maken, um, koud na, dus af wou ik zeggen. Um, dus na de warme douche pak ik nog eens even een minuut of twee ongeveer, net hoe lang ik het vol kan houden, een koude douche. En daarna is afdrogen eigenlijk zo fijn, want dan um, ben je al helemaal weer opnieuw lekker warm en anders warm dan wanneer je uit een warme douche komt. Dus uh, ja, vandaag eigenlijk twee tips, uh, gezondheidstips voor je immuunsysteem en het versterken uh, van je leerstand. Ja, en de bedrijfstip voor vandaag, uh, want wat uh, kun jij doen voor jouw klanten? Wat ik uh, heel veel uh, zie en wat we al heel veel horen is dat er heel veel online wordt aangeboden. Uh, dus ook deze videoserie wordt jou online aangeboden. Dus wie weet kun jij videootjes opnemen. Um, en dat is iets waar je aan moet wennen hoor, om jezelf terug te zien, om jezelf op te nemen, om jezelf ook terug te horen. Dus het is niet eenvoudig. Je moet daar echt wel een drempel over. Maar wie weet kun je een online training maken met gewoon de kennisdelen die je al hebt of waar je al iets van hebt, al materiaal. En dan zijn er natuurlijk ook nog drie manieren waarop je dit kan aanbieden aan je klant. Uh, manier 1 is dat je er gewoon letterlijk gewoon geld voor vraagt. Dus uh, je koopt dit product, of uh, deze dienst van mij, en dan uh, krijg je dat. Of je biedt het aan als bonus. Eh, bonusmateriaal voor het moment dat ze werkelijk met jou gaan werken. En dat is dan natuurlijk misschien in de toekomst. Uh, zodat je ze nu al wat kan bieden, een soort voorwerk. En de andere mogelijkheid is, is een bonus dat je dus iets geeft nadat ze met jou hebben gewerkt. Dus dit is een bestaande klant waar je al wat voor hebt gedaan en die geeft je nu een bonus. En het hoeft niet per se te zijn dat er overal voor betaald moet worden. Wie weet wil je wel een speciaal tarief hanteren of het ze gratis geven omdat het nu juist een um, soort van komkommertijd is. Uh, daar vind je jouw modus misschien wel voor om te kijken welke dienst en product jij hebt om daarbij aan te bieden. Hoe kun je dan verder mensen helpen? Uh, nou wie weet zijn het de mensen die juist in jouw markt werkzaam zijn. Dus dat je tips geeft aan je collega's hoe jij dingen doet. Uh, bijvoorbeeld, hoe bepaal je de juiste voorwaarden uh, voordat uh, je met een klant gaat werken? Of uh, hoe maak je de meest onweerstaanbare website in deze branche? Of um, ja, uh, hoe, hoe maak je een klein product of hoe maak je juist een VIP-product of bonusmateriaal? Dus wie weet uh, ken jij dit zelf al en weet je al hoe je dat kan doen? En kun jij dat dus aan anderen doorgeven? Um, dus kijk naar wat jij al weet en voor kennis hebt, want het zit soms gewoon letterlijk voor je neus. Um, omdat het voor jou al zo gewoon is om het te doen. En die weet, uh, is het juist heel erg mooi dat je je kennis ook op die manier doorgeeft. In plaats van dat je alleen maar vast blijft houden op wat je al doet voor je bestaande klanten. Wie weet, kun je het ook geven aan uh, je collega's uh, of branchegenoten. Die um, ja, eigenlijk met dezelfde problemen of struggles zitten waar jij nu mee zit. En wie weet kun je hen een handje helpen. Uh, dat is eigenlijk wat ik nu ook aan het doen ben. Ik probeer andere ondernemers te helpen met de kennis die ik heb. En hoop dat ze daarmee uh, een stukje verder te geven. Verder te helpen. Nou, ik uh, hoop dat je wat hebt aan mijn tips. En morgen is de laatste video. Dus uh, geef je nog snel op wil je uh, alle video's ontvangen. Ik zal namelijk een klein pakketje samenstellen van alle acht de video's. Nou, fijne dag!